hey, welkom bij iedereen kan haken ik ga jullie een heel fijn 2020 wensen het was een prachtig afgelopen jaar en ik ga gewoon lekker door met video's maken het was gewoon echt heel leuk Maak jullie iets van iedereen kan haken zet de hashtag erbij en ja het leukste is als je zelf op de foto gaat duim omhoog en ik zou zeggen notificatiebel aan en dan zie je de nieuwste video's, dankjewel voor het kijken en tot de volgende video tot ziens!